Ik ben inmiddels al een tijdje in Robbyland. Robby heeft mij goed geholpen. Hij heeft me veel spullen gegeven, zodat ik kon starten aan de bouw van mijn laboratorium. Dat ben ik ook gelijk gaan doen, want er is genoeg wat ik nog moet uitzoeken. Zou ik Robby kunnen updaten? Zou ik hem nieuwe dingen kunnen leren? Wat zou hij zelf al hebben geleerd? Ik ben diep gaan graven in de mines. En kwam erachter achter dat er zoveel meer te vinden viel ondergronds dan dat ik dacht dat er zou zijn. Ik heb nieuwe dingen leren kennen en het heeft mij veel geleerd. Wat ik natuurlijk ook in de computer wil gaan zetten. En terwijl ik hiermee bezig was, kreeg ik een berichtje van Robbie. Robbie had me nodig. Ja, een klein huisje. Ik ben namelijk bezig met het bouwen van een laboratorium. Ik heb toch eventjes een plek nodig waar ik... Mezelf weer kan terugvinden. Zelf kan ontdekken. Ik heb ook een kleine compagnon gevonden: Rolf. Rolf is mijn compagnon. Um, hij helpt mij met, uh, met de onderzoeken die ik ga doen. Ik ga hier een uh, laboratorium van bouwen. Want er zijn nog wel wat dingen waar ik achter moet komen. Robbie zelf heeft mij gevraagd om, om half negen op het plein te staan. Oeh, en daar staat hij. Hallo. Robby, hoor je mij? Hallo? Oh, hij, oh, hij moet natuurlijk opstarten. Robbie. Online. Hey, Robby. Ik Hallo. Hey, Robby, heb je mijn laboratorium ook gezien? Nee. Oh, nou dat ga ik zo even laten zien. Ik moest van jou hier naartoe komen. Ja. Wat, uh, wat heb jij uh, hier gemaakt? Ixion Robbie, Choose. Ik heb een Robby heeft een verrassing. Woe! Een verrassing? Ehm, um, oké. Okay, nou, uh, wat, wat moet ik doen? Gegroet. Mijn naam is Robbie Robot. Robbie, dat weten we. Oh, oké. Okay. Xion 54306. Gegroet. Ja, gegroet. Gegroet, Robbie. Gegroet. Robbie heeft een verrassing. Oké, okay, ik ben benieuwd. Of meer een keuze. Een keuze? Oké. Okay, wat Zoals voor? Zoals je kunt zien staan hier twee kisten. Ja. Groen en rood. Ja. Robbie heeft twee kisten hier staan. Rood en groen. Oké. Okay. Eén van de kisten betekent nee en één van de kisten betekent ja. Oh. Maar je, je, ke je keek toen je ja zei keek je naar groen. Groen betekent ja, groen oh. betekent nee. Oké. Okay. Correct. Ja. Oké. Okay. Nu komt het. Robby. Robbyland. Robbie Helemaal alleen. Xion. Helemaal alleen. Ja. De vraag. Xion. Aansluiten. Robbyland. Je, Je vraagt me om aan te sluiten bij Robbyland? Correct. Uh, ja, ja, Robby, ik, um... Um... ik denk wel dat het slim is als ik hier kom wonen. Is... Ik denk dat wij elkaar heel goed kunnen helpen en je ja. hebt wel een basis en je wetenschappelijke onderzoeken mag je hier uitvoeren. Wacht even hoor, ik wil ook even dit stem in jouw hoofd horen. Even kijken. Uh... Wie zit... Nigel! Wie zit er nou weer te bellen? Nigel! Ik aan het eten man! Wie? Oh! Wie is dat? Uh, ik ben ik het, Ixion. Ja, Cxion. Ik, ik kom, oké okay, wacht maar, zeg maar dat ik eraan kom. Nigel. Ja? Robbie heeft mij zojuist gevraagd om bij hem te gaan wonen. Denk oh. je dat, dat dit een slim idee is? Um, ik denk het wel, maar... Ja, uh, ik, ik moet nou, wel... Ik, het... uh, ik denk dat het misschien ook wel veiliger is. Dat, dat denk ik ook, sowieso. Um, ja. Dat lijkt me wel een goed idee om sowieso een, een dicht oogje op hem te kunnen houden. Um, want ik merk wel dat er dingen gebeuren met uh, Robbie die... Um... Gevaarlijk zijn. Ja, ik denk dat je een uh, goed oogje in het zeil kan houden. Ik denk ook wel dat. Kijk, het is natuurlijk Robbyland en Robby is Robby. Uh, maar dat je misschien ook uh, een soort van een, uh, een leidende rol hier kan hebben in, in Robbyland, denk ik. Ja, dat lijk, lijkt me wel handig inderdaad. En ja. uh, misschien kijk, had ik hem wel wat. Ik gewoon lekker Robby zijn, weet je. Dat is, de, dat is het ding. Ja. Maar uh, ik denk dat jij hier de, de wetenschapper bent, de bouwer, de, de, de persoon die weet hoe het hier allemaal uh, in elkaar ja, steekt. Ja, ja, En uh, misschien dat jij ook kan, uh, kan helpen daarbij. Ik denk het wel. Het lijkt mij wel een, uh, een slim plan. Ja, ik. Uh, dankjewel Nigel. Ik, uh, ik uh, ga, ga Robby weer terughalen. Of uh, moet jij dat doen? Uh, nee, ik kan dat ondervuurleren doen. Ik ga even oh, verder. Okay. Ik kan, uh, ja. Uh, dankjewel Nigel, ja dan uh, kunnen wij elkaar ook wel vaker spreken, dat lijkt me wel zijn we, handig. Zijn we bijna normaal? Ja, ja dat, dat zijn we sowieso. Ik heb zelf een... okay. Ja, eet smakelijk uh, Nigel. Hallo? Hallo? Hallo? Robby. Ah. Oh, hi. Ik, ik uh, kom graag bij Robbyland. Waarom sta je daar? Ik, ik sta op ja. Oh, je staat op ja. Jeey. Nou, dan kan ik deze weggooien. Dat hoef je niet te zien. Uh, oh, zou ik even wegkijken? Nee, ik aan de hand. Nee, hand. Oké, okay, nee. Ik kijk wel oh, even hand. weg. Je hebt gezien, dit is gezien. Oké. Okay. La la la. La la la la. Helemaal niks gezien, toch? Nee. Oh. Oh. Oh. oh, oh, oh um, uh. Robby, dankjewel dat, dat je zo gastvrij bent om mij hier te laten wonen. Geen probleem, je mag het kiezer openen. Oh. Wow. wow. Wow. Wow. Yeah. Wow. Oh, yeah. Dat is echt heel gaaf, Robby. Okay. De stem in ja, mijn hoofd vertelde me net nog dat ik een schild moest maken. Yeah. En ik heb nu een heel mooi schild. Oh yeah, daar gaan we. Hey, kijk je met ons mee? Naar ja, Robby Robots avonturen. Yeah, op de SMP En wie neemt die met hem mee? Ixion. Yeah. Dankjewel Robby. Robby, ik heb, uh, ben hier bezig met het maken van een lab. En uh, hierin gaan wij ook updates voor jou uitvoeren, denk ik. Updates. Okay. Okay. Ja. Kom even mee naar binnen. ja. Yeah. Okay. Yeah. Ja. Zoals je kan zien heb ik een compagnon. Uh, Rolf heet hij. Rolf, nee, Rolf niet vermoorden, Robby. Rollef oh, okay. niet vermoorden. Niet vermoorden. Moet ik dat nog even inschrijven? Nee, denk ik niet. Ik denk dat dat wel goed komt. Ja? Duidelijk? Oké, okay, ik zal even nog dit geven. Alsjeblieft. Ik pak het zelf weer op. Oh. Oké. Okay. Okay. Okay. Zoals je kan zien is dit een kleine ingang. Dat is ook de bedoeling. Want het is zeg maar Dat de bedoeling... <laughs> ik heb hem nog steeds in de grapjesmodus staan. Wacht even. <laughs> Oké. Okay. Zoals ik kan zien is de ingang vrij klein. Dat heb ik expres gedaan. Want het is de bedoeling dat mensen niet gaan verdenken dat dit een, een raar gebouwtje is. bovenop zit een... Uh... Er zit een antenne, een antenne die is gericht op straling en de navigatie tussen jou en Nigel zou binnenkort ook wat beter moeten worden. Dat heb ik, uh, daar ben ik nog mee bezig. Hier is verder nu nog niks, maar het laboratorium gaat nog wel gebouwd worden. Hier uh, gaan we, ga ik ook denk ik weer op zoek naar het bouwen van nieuwe robots, want vroeger was het um, allemaal wat makkelijker, want toen hadden we alle attributen al en die moet ik nu nog allemaal gaan vinden. Um, oh ja ook uh, heb ik jouw hulp daar misschien bij nodig want ik denk dat jij wel wat beter weet waar alle, allemaal spullen liggen in deze wereld, dat kan je natuurlijk zien mm -hmm. dus dat is wel belangrijk maar hier komt een heel groot laboratorium waar wij gewoon samen, maar ik ook alleen denk ik allemaal nieuwe soort uh, functies gaan ontdekken oh yeah. um, en uh, ja ik denk dat dat wel, wel handig is ook nu ik ook in Robbyland zit, is dat lekker dichtbij correct okay. ik zit nu officieel in Robbyland wat gaaf. Robby en ik hebben nog veel meer dingen besproken. Maar er was nog één vraag die ik op dat moment nog even niet kon stellen. Dit deed ik op een andere dag. Robby. Ja. Um, ik zag dat je het helemaal had veranderd. Wat? Ja. Beneden. Ja. Wat, uh, kan je me laten zien wat je had aangepast? Ja hoor. Ijo. Wow. Bos. Oh. Oh, oh. oh. oh. oh. oh. <laughs> Oh jee. Okay. Oh, oh nee. nee. Ik zit oh ook nee. vast. Ah, oh. oh, wat oh. gebeurt er nou? Ah, yeah. Oh, oh, oh. Wacht, yeah. <laughs> ik zit echt vast. <laughs> ik dacht, ik doe gewoon mee. Maar ik zit echt nee. vast. <laughs> oh, nee. Ik, <laughs> <laughs> ik kan er echt niet Be uit. <laughs> <Be> <laughs> Oh shit! Link, links. <laughs> oh. Links. links! Ja. Zet het even terug dan. Ja, ik hoor wat stemmen in mijn hoofd. Wacht even. Als er nog één iemand pingwin zegt, krijgt hij een Ben. Oh! Noemen ze me nou pingwin? Moderators. Pinguin is vanaf nu een verboden woord. Oh. Ik moet er echt wat aan doen hè? Ja, je ziet er wel een beetje uit als een... Ja. Ja, ja ik, ik, moet, ik moet iemand vinden die me kan helpen. Weet jij iemand? Hmm. Ik ken niemand. Alleen hmm. wil Kenzie. Maar we kunnen ook vragen of Kenzie tijd heeft. We kunnen wel even ergens iemand gaan vragen of iemand weet of er uh, iemand is die iets weet over jouw veranderen ofzo. Ja. Wat gaan we nu doen dan? Uh... Op zoek of er iemand jou normaal kan maken. Ja. Maar ja. Dat hoeft niet per uh, se Nee dat is waar. Misschien dat Kenzie er wel kan. Ja. Oh, Kenzie Oh, doe jij een berichtje aan Kenzie? Kenzie is er helemaal niet. wel. We kregen bericht terug van Kenzie en we mochten langskomen. Zou Kenzie dan, naast dat hij me heeft geholpen met het ademhalen, mij ook kunnen helpen om mij er weer wat normaler uit te laten zien? Is Kenzie dan de oplossing voor het probleem dat ik lijk op een Pingwin? Robbie en ik gaan er in ieder geval naartoe. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering van het verhaal van Ixion.